Ik kijk naar weer een nieuwe week vlog. Het is vandaag zaterdag. En ik ga vandaag heel even alleen in stal. Mijn moeder wil heel even haar stem sparen voor, vanav voor vanavond. Want vanavond is de bingo. Want het is vandaag de dag van Halloween. Ik weet niet of het vandaag is. Ja, ja, het is vandaag Halloween. Hoe ik dat weet. Kom op, daar gaan we. Dat weet ik door Netflix. Netflix achtergrond het is niet meer zwart. Nee. nee. maar dat is al een paar dagen zo. Echt? Ja joh. Volgens mij is dat 30 of 31 of zo, ergens niet. Oh. Maar ik ga even alleen paardjes doen. Ik ga uh, logeren. Ik denk dat mijn bel nog wat een gaat ga doen. En. Goed idee. Je oefenen voor. Uh... Jumping achterhoek. Ja. Ik zie er wel charming uit vandaag en en mijn neus, kijk, ik dacht, nou, mijn moeder. Mijn moeder kon zo'n specialist worden. Nee joh. Ze houdt er van hun pukkels uit te knijpen. Wat wel. Dus nu heb ik een heksenneus. Voor voor de bingo vanavond. Ik ben op de menege. Ik heb hier corona, die heeft er een op. Ga ik ga nu in stad stad zetten. En... Ik ze ook nog even in de stapmolen zetten. Zo allebei in de stapmolen. Ik heb vandaag een proefje. En het is de F5. ik heb er heel veel zin in. ik ga wel zo knotten. En, en je laat. En je kan je echt een rustboekje niet vinden. En dan haal je, je van. En je had hele ochtend andere dingen moeten doen. Zoals je voor gaat rijden. He? Tante Betsy? Nou, ik heb nu wel... Een heel boekje met, nou niet helemaal, maar een boekje met tekeningen Ja, wat ik moet gaan oefenen slangen dus bijvoorbeeld doorzitten, uh, met drie bogen en zo'n Dus ja, ze heeft er heel veel zin in, maar ze had er wel wat tijd aan mogen besteden. Dus dit gebeurt er als je geen tijd eraan besteedt, want ze heeft nu nog één uur om de pony te pakken, te knotten, uh, op te zadelen, alles te doen en dan moet ze erop zitten. En uh, zo goed geregeld. Niet echt. Maar nee. oké. Okay. Het is uh, koud. En koud. En heel koud. Uh, nee, ik moet even filmen. Dan kan je geen snoepjes krijgen. Maar ja, je gaat je nu aankleden. Ik ga plagen. Ik ga Zo, pony krijgt nog snoepjes. En Tess die, uh, gaat zich aankleden, maar de handschoenen kan je misschien beter als laatste doen als je je jasje aan hebt. Maar je moet nog een jasje uitdoen. Oh ja. Dus dat is misschien niet onwijs handig. Klaar voor Pony? Ja, ja. Kijk jongens, dat mooie touw komt van Joyce en JD de Vos. Nou Joyce heeft het gemaakt, check dit. Oh. Regenboogkleuren, waarom krijg ik dat nou niet scherp? Even wachten, ik, moet even ik ben even regenboogkleuren scherp. Ja, Tadaam. Gaaf. Ja, jij lust ook wel wat. Een lekker hapje of zo. In de F5 moet je doorzitten. Bel kan heel goed doorzitten. Nee, <laughs> Maar uh, Tess, die vindt het wat moeilijk. <laughs> ja, doe maar dat. Doe maar dat. Nee, lager. Hand omlaag. Oh, Bel is ook een brave Bassie. Bel, je bent geweldig. Oké, okay. ik heb net niet zoveel gefilmd. Dat komt. De camera, die was naar beneden optellen. Dus, dat was niet zo fijn. Ik hoop dat hij het niet nog een keer gaat doen. Ik zit hier nu even op de grond. Elisa is bezig met de deken. Ja, wel. Oh, wacht, kun je het zien? Wacht, wacht even. Bau! Mijn moeder is aan het rijden en Henja wordt ook aandacht. Henja is gescholden door Kim en ze is er heel blij mee, want dan is ze van de winter gaan Bel wordt morgen gescholden. Corona ik morgen een YouTube-teken. En mijn moeder is aan het rijden. Oké, okay. mijn moeder was aan het rijden. Ze is nu aan het praten waarschijnlijk over ketonen. Want ketonen zijn, volgens mijn vader, ketonen komen uit de lucht en het is gezond voor je. Meer informatie weet ik er niet over. Vertel mijn moeder hopelijk ooit nog wel even. Dus ja. Zo, het is maandagochtend. Ik hoef niet naar school, maar deze jas is net even ietsjes warmer. We gaan even boodschappen doen en in de middag wordt bel geschoren. en krijgt Verona een YouTube take op komt. Laten we maar even boodschappen gaan doen. We moeten alleen even wachten op mijn moeder. Ja, het is een beetje donker. Het komt tot de wintertijd is ingegaan. Het is dinsdag en ik moet weer naar school toe. Jee, en het regent. Jee. Vanmiddag moet je rijden. In de regen. Jee. <lacht> het is vandaag oké. Okay. Het is, het is ja. vandaag donker. Dus ik ga aan deze wereld wat licht geven. Ja. Oké, okay, het is dus vandaag woensdag. Ik en mijn moeder gaan weer in de springles bij Steef. En uh, hebben we zin in? Heb jij ook zin in de les, maar? Ja. Ik moet wel zeggen dat het vandaag was een beetje donker. Okay. Een... Ja, ik weet niet. Ja, ik heb zin in de les ik moet nog een beetje, een beetje, een beetje binnen, want nou, de klok is natuurlijk een uur oh, achteruit gegaan. Misschien, misschien is dat het, want ik heb echt het idee dat het tijd is om te gaan slapen. Ja, ik denk ook en al. En niet echt tijd is om te gaan springen. Ja. De stallen worden verbouwd, dus vooral is even binnen aan het logeren hier. Ze heeft wel een lekker luikje, staat dus dat ook gewoon netjes op het vlak. Dus dat gaat prima. Tess is er Pony aan het opzalen, die heeft zometeen een springles. Ik kan heel klein stukje filmen. En dan moet ik vooral gaan zadelen. Oké, is Bijna niet is goed. Alleen je moet iets verbinding houden. dat het je een klein beetje op de maar de En niet los voor je laatste van de Ja, iets Dus. Even zo een keer. Nou, ik denk dat het ook wel bij Tess ligt, hoor. Kom, kom maar, kom maar, kom maar. Zo, ja, ben duidelijk. Voel je dat? Ja. Okay. de laatste van de houden. Niet van Zo, ja. Zo, De buiten, de buiten, buiten. buiten. Zoiets, Stilzitten. Uitsteken. Hou hem recht. 1, 2, 3, Oké, je ziet het niet heel goed. Een hele drukke les. Maar mijn moeder galopeert daar achterin. Bijvoorbeeld, ik kom nu naar ons toe. En het is donker, nu al. En zelfs in de bak is het donker. Ik ga zo, denk ik, te springen. En het is wel wat lager dan bij mij. Kijk maar. Ik heb namelijk na 70 gesprongen. Knappe wel. En dit komt niet eens in de buurt. En daar komt ze weer. Hey, voila! Ze ook een mooi youtube teken op er komt. Dat zie je alleen nog niet goed. Zag je? Dat zie je niet heel goed, vanaf hier. Dit zie het niet Want ik ga proberen om zo ook nog een stukje te filmen als ze nee. maar aan het springen zijn. Oké, okay. ze is van altijd aan het veranderen. In galop. Knaf. Oh ja, nu zie ik hem wel. Kijk, nu zie ik de YouTube-ticker wel goed, alleen wij nu niet. Pieee, daar gaat ze. Blijf maar erop zitten mama, alsjeblieft. Ik wil je nog heel houden. Ik wil je moet nog heel wat jaartjes verder. Vrije dag en ik heb het gewoon koud maar Ik ben ook een paar dagen niet helemaal fit. Niet ziek genoeg om in mijn bed te liggen en niet fit genoeg om allemaal dingen te doen. Dus... Maar goed, het is vrijdag. Tess is naar de buitenbak. Ze gaat lekker rijden. En Kim krijgt vandaag een nieuwe zadel. Want het bleek dat Henja uit haar zadeltje gegroeid was. Dus eigenlijk ben ik wel heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. Ja, nou ze is daar. Dus ik weet niet of ze al de zadel heeft. Ik zal te het even vragen. Op dit moment is ze tegen haar pony aan het mopperen. Dus ik denk dat haar Pony iets gedaan heeft wat ze niet moet doen. Ja, het is alweer over. De liefde is hersteld. Nee, ik heb een hele kippen, Ah, ja dat mag natuurlijk niet hè. Wat? Dat sparkelt toch niet? Nee, dat is Bij, nee, is bij Die is weg. Die sparkelt weg en nu bij Oké, okay. maar je zadel. Kies pas op zes uur. Oh, oké. Okay. Dat is dus niet nu, dus dan gaan we wel eerst naar de test toe. Dat is een uur. Hoe was het in Utrecht, uh, in Leiden? Dat was leuk. Wat heb je daar geleerd? Uh, wat de opleidingen zijn? En, uh... Dames en heren, Kim doet namelijk eindexamen HAVO dit jaar. Mm. En uh, daarna moet ze iets anders gaan doen. Alleen, dan is de vraag natuurlijk, wat ga je doen? Dus welke opleiding ga je doen, Kim? Ik heb gekeken voor operatieassistent. En hoe was dat? Dat was leuk. En je wilde nog iets met uh, mensen knock-out uh, brengen, toch? Oh, dat is anders te zien, maar dat is meer. Maar oh, je in... doet ze al genoeg, hè? Dat is te veel rekenen. <laughs> dat doet ze al genoeg, zeg va. Maar. Dat is te veel rekenen? Ja. Maar je bent goed in rekenen. Dat kan, maar ik vind het niet leuk. Oké. Okay. <laughs> ja, ik e, vind dat ook. <laughs> ik had een drie. Zelfs <laughs> <laughs> Gina heeft hier een mening over. Die had een drie, zegt ze. Het is toch goed dat je andere kwaliteiten hebt, hè? Ja. ja. ja. ja Oké, okay, nou, ik ga dan maar naar test toe. Zes uur, dat ik is er nog niet. Oh, ik ga je zo jouw apart de halen. Ga je niet rijden? Oh, ik heb al gereden. Je hebt al gereden. Heb gereden? Was ze wel braaf? Ja? Heeft ze nog gehoest? Nou, Geen Daar ben ik sowieso ja. blij mee. Nee, oh. ze, is, ze is nog, oh. Oh. Ze is oh. nog uh, behoorlijk is schoon. Ik schroef behoorlijk schoon. zadel. <laughs> dus uh, ik denk dat mijn paard braaf genoeg was. En ik ben blij ja. dat ze niet goed heeft. Ja, maar waar ze zijn niet heel schoon. Terwijl ik ze twee dagen geleden heb schoongemaakt. Omdat ik het nog voor elkaar krijg. Maar ze zijn helemaal vies. Ja, uh, Bel kan iets nieuws. Tess gaat het even laten zien. Bel wordt er wel wild van nu. We noemen dit zijwaarts lopen. Het is gewoon wijken. Alleen dan gaat deze pony gewoon uh, heel ver opzij. En blijft ook opzij gaan. <laughs> uh, Oké. <okay>. Brave Bel. <laughs> en waarom moet ze dit kunnen? Ik weet het niet. Maar ze kan het. Ja. Nou, ga lekker rijden. Braven is wel heel braaf hoor. Net geschoren. En het is vandaag echt niet warm. Maar gewoon netjes de ding doen. Keurig trots op haar. allebei. Maar ik vind het ook wel heel braaf van Bel. Netjes in de goede geloop. Fantastisch. Ik even wachten, want ze moet stomen. Stomen. Oké. Okay. Oké, okay. mijn moeder heeft gestoomd. Nou, de auto eigenlijk. Dus ik ga maar praten. Het is vandaag vrijdag. Vrijdagavond. We gaan zo lekker uit eten. En daar hebben we heel veel zin in. Super tof dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Ik vond deze week super leuk. Heel allemaal leuke dingen gedaan. Uh. Nou, tot morgen. Doei.